Hi Mirjam vlogt welkijkers, ik ben Mirjam de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Welkom lieve abonnees Karin, Jeanette en Maris. Jullie zijn er nieuw bijgekomen. Ik ben heel blij dat jullie erbij zijn. Zoals jullie misschien wel zien sta ik voor de van Nelle Fabriek... waar ze vroeger koffie en check maakten. Maar vandaag ben ik hier om mee te lopen met Madie Schoonjans van Trouwen in balans. Ik denk dat jullie die misschien wel kennen, de nieuwe abonnees dan niet, maar de oude abonnees denk ik wel, want ik ben er al een keer eerder mee op pad geweest. En vandaag heeft ze hier een beurs en ik ga ze even kijken. En ik ben expres meegegaan, uh, ook omdat ik deze locatie wel heel erg mooi vind. Ik hoop dat ik een beetje kan laten zien hoe het er verder nog van binnen uitziet. Gaan jullie met me mee? Zijn. dus uh, ik ga maar eens binnenkijken of ze er is. <lacht> als ze de bender op heeft staan, dan uh, zien we het gelijk. Oh, wacht, oh. Ik zie hier nog oude stukken van de fabriek. Even wachten, voordat ik naar binnen ga. Dat vind ik toch wel heel erg leuk. Kijk dan. Jongens, hoe mooi. <lacht> Fantastisch. En wat gebeurt er? Oh, <laughs> Superleuk. Ik hou ervan. Dit is echt fantastisch. Nou goed, we lopen even door. Kijken waar ze zit. Welkom bij Trouwbeleving. Oeh, keutje. Hoop, bedrijvigheid. Op zoek naar de banner Trouwer in Balans. Oh, ik zie ze al. <lacht> ik zie de banner al staan. Hé, dat is een beetje! Daar was ik al mijn lime ja, sorry zo! Ja, dat geeft je. Oh, dat ziet al heel mooi uit. Ik heb toch wel een keer een ham. Ik loop daar met een hamer. op zakken. Je hebt toevallig geen hamer, vraagt ze. Ja, ik denk dat ik het met de is erin, maar dat ding is keihard. Dus ik kan de foto's niet ophangen. Het opbouwen is in volle gang, zoals je ziet. Uh, we moeten dadelijk improviseren. Want die foto's die je daar ziet, moeten hier komen te hangen. Er is geen hamer, maar met de achterkant van mijn schoen, met de hak van mijn schoen. Gaat het prima. Jessica oh, is het, hè? He? Ja, yes. ja. Niet vergeten. oh, oh hoeven we niet te hameren? Nee. Oh. nou. <laughs> Stukje naar links. Oh je hebt, je hebt het midden al vanuit die naad natuurlijk. Dat is simpel. Ja, dat is het midden. Dit is Jessica, een hele goede vriendin van Maddy. Die kwam vandaag helpen. En dat was wel nodig ook, want Maddy had het super druk. Goede vriendinnen zijn goud waard. Nou, we hebben een hele structuur gemaakt van uh, de foto's, hoe we die gaan hangen haal het vanuit het midden. Oh. Is dit hoog genoeg? Van kleurstelling oké? Okay. Ja, mooi. De super mooie dingen zijn hier te zien zeg ik word hier echt helemaal blij van Er is zoveel te zien. Ik vind dit zo mooi. Ik, ik loop de hele dag... Nou ja, de hele dag. Het is pas uh, half elf. Het begint om elf uur, maar ik loop nu al de hele ochtend te smilen. Ik vind dit allemaal zo mooi. Ik heb er geen woorden voor. Oh, kijk. Nou. er komt ze aan hoor. Helemaal omgekleed. <tot> Hoe laat ga je dat doen? Want je moet nou een speech of een wat? Ja, om half één pas. Oh, en dan is het? ik moet me echt in die jurk murmen. Dat stuk van Jessica. Oh. Uh, <laughs> Komt goed, het ziet er goed uit. Dus dan doe ik straks mijn hakken aan. Nu doe ik even die platte ja. schoenen. nog. We ik even de nagels moeten lachen. Maar je moest uh, een botseling. Ja. Ja. ja, waarschijnlijk omdat iemand anders... Een ceremonie uh, doen? Ja. Ja. ja, dat is oh. altijd om half één en 3 uur. Oké. Okay. Maar op was ik nu niet, uh, niet aan de beurt. Hoi! Nou, ben de benieuwd. Heel spannend. Zijn ze bij de koffie in de veld? Oh, oh want ik zit even dat ik uh, deze... Mouwen. De oh, kookje je helpen? Hallo! <laughs> ja, dat kun je natuurlijk niet aandoen als je het ophalen doet. Nee, oh, Dat ben je eigenlijk wel normaal. Ja. Oh, here you are. Face to face in this trashy bar. Doe. Dat dat nee, dat maar doe dit in je rug? Ja. ja. Is dat nu een beetje veel? Soms wel. Ja. <laughs> Soms wel. Zit dus staan nu net even een beetje. Ja, ja, inderdaad. Snap het. Ja. En hoe lang wil jij dit allemaal zitten uh, in mijn vlog komen? Ja, ja, ik doe het nu officieel uh, sinds 2019. Dus dat was natuurlijk niet uh, de, de meest makkelijke start. Nee. Maar ik heb nu gelukkig een heel goed jaar en volgend jaar gelukkig ook uh, de nodige uh, uh, uh, ruimte tot de planning staan. Dus het is wel beter dan verwacht ik. Voor de, het bruikpaar zelf is dat lekker om uit handen te geven. Natuurlijk. Nou, dat hoor ik ook het meest. Succes gedaan! Ja, dankjewel! Dankjewel dat je, je veel uh, nieuwe opdrachten eruit krijgt. Uh, ja, dat zou leuk zijn. Ja, zou leuk zijn. Ja, is eigenlijk... Dit is het bedrijf, dit heb ik de beste. Ja. Dit is superleuk om te doen. Dit is ook een beetje mijn vak. Vak tussen aanhalingstekens. Maar dit lijkt me erg leuk. Maar de, er staat nog niemand. Dan even aan het wachten. Ik ben Mirjam. <laughs> ik vind dat jij het leukste werk hebt van allemaal. Want ik... Ja, vlog zelf ook, dus ik doe oh, ik, ik ook een... en ja, oh, ja. veel. Ja, als ik hem uit, oké. Okay. Maar uh, ja, dit is ook wat ik doe, zeg maar. Een beetje video-editen. Een beetje video-editen is het voor mijn kant, voor jullie is het. Heel veel video-editen. Maar super leuk joh, dit werk. Ja, ook, want dit is het leukste werk uit. inderdaad. Ja. ja. Super leuk. Ja. Dit doen jullie ook met een drone zag ik, of niet? Ja. ja, heb ik ook. Ja. Fantastisch, dat mag niet overal met een drone, hè? Nee, ik. jou ja. ja, je aanvragen, mag, mag het dan wel? Of zo'n snel? Zo gewoon stiekem? Nee, niet stiekem. Je nee, rijdt ook niet stiekem door roken. Nee, Nee, dat is helemaal waar. En hoe lang doe je dit dan? Ik 6 jaar voor mezelf. Oh, je hebt het eerst voor een ander bedrijf Ik eerst nee, freelance werk. Oh, ja. En nu ben je helemaal... Nu is het aan dit, ja, ja, dat, ja, dat ja, waarschijnlijk de wel. liefde legging vast. Ja, ja, leuk hoor. Even kijken, zo'n videoboek krijgen ze aan het eind. Nee, dat meen was... je niet. Dat wist ik helemaal niet wat we stonden. Wat gaaf. Ik denk dat heel veel mensen dat we niet weten. Nee, kan je makkelijk ook weer mee naartoe nemen. Wow, wat gaaf is dit. Oh, fantastisch. Volgens mij ben jij daar uniek in, of ik ben gewoon heel lang uit het trouwgebeuren en daar het niet Tot nu toe, weet natuurlijk... ik geen andere. Nee! En hoe lang staat? Hoe lang is het video beeld? 68 minuten. 68 minuten. Of... Nog wel aardig. Oh. Ja. Fantastisch. <lacht> I'm flabbergasted. Ja, echt heel leuk. Nou, een succes gemaakt. Dankjewel. Ik ja, was je kwijt. Was je met Ja, wat was je? Ja, ik moest natuurlijk ook contact uh, met alle leveranciers natuurlijk onderhouden ja, en uh, ik moest natuurlijk alles regelen voor de ceremonie. Oh. Dus nou, dus ook, voor dadelijk bedoel jij? Voor dadelijk, ja. dus ik moest even kennis maken met de bruid en voor de bruid is zijn vader geregeld vanuit de Ibn pakken. Oh, okay. En de bruid wordt aangekleed door Let Shine de dus Cynthia Veeman en ook de Nekubman Kapsel. Oh, dat is allemaal dat is, en uh, Maar is het een echte ceremonie of uh, gewoon? Nee, nee om te uh, laten ja. zien hoe je ja. dat doet en hoe dat je Ja, hebben. dus uh, er is een, even een klein welkom waar ik vertel over de Unplugged, wat is een Unplugged Ceremonie. Het ja, ja. is eigenlijk een simpele ceremonie, hè? dus een ceremonie zonder telefoons, Zodat je mooi de videograaf en de fotograaf mooie foto's maken. Oh, ja. En dat jij niet altijd met je telefoontje voor je neus, mooie, mooie neus ja, ziet. Ja, ja, ja. Dan zal luisteren, die staan hier, die gaan dan een heel verhaal vertellen. Dus die nemen je even mee wat de Breit allemaal doet van tevoren en dan eh, komt bruid en bruitspa binnen en dan begint de ceremonie mm. cool. en dan aan het eind vertel ik nog even van de handtekeningen, ze dus er worden er nog even getekend en de kus en dan. Eh... Ik ben benieuwd wat dus het is dat ik dat mee ga maken dan. Ja, maar ik vind dit altijd extra spannend, omdat uh, normaal uh, zit je natuurlijk met familie en vrienden en dan kan je lekker interactie doen. Ja. En nu moet je heel lang zelf uh, improviseren, ja. en je. Ja, ja. ja dus als, uh, maar ja, ik heb wel dingen voorbereid, dus. Uh, het goed. Ja. Wat jij? Ja, ja. Vandaag dag. weet je waar ik net ben geweest? Bij uh, Vosbelevingen wat jij zei. Ja. Weet je dat zij een, een een, een videoboekje video hebben? Ja, weet ik. Dat ja. wist ik niet, wat, wat gratis dat. Ja, mooi hè? Ja, dat is dus echt ja. superleuk. Ja, dus elke ruidspaar kan leid. dan gewoon eigenlijk een video laten zien als het stuk op visite gaan. Ja, want normaal gesproken krijg je een fotoboek mee. Maar hoe krijg je een uh, videoboekje? Een ja. videoboekje, ja. Heeft ook, ik uh, wist niet uh, dat over de Toen ze in uh, Moermond uh, waren, ja. ik heb ik dat over gefilmd. En dat heeft toch in een van de stories gestaan. Ja. Dus het is wel leuk om hun uh, ja, ook even in de picture te ja, zetten. Ja, zeker heb ik dat gedaan. Ja, leuk. Ja, ik vind leuk. onze levingen, en ook, ja, want Cynthia staat volgens mij nu daar. Dat is zij? Nee, Cynthia staat daar, zeg maar. Van Nee, maar al die dingetjes van me, waar ik net stond, zeg maar. Waar al die bruidschappen hadden. Oh, die, ja. Nou zijn ze nu de, de bruiden aan het opmaken? Dus misschien is dat voor jou vlog ook wel leuk om... Uh, o, ja. Uh, daar even naartoe. Om dat te bekijken, uh, ding hè? Ja, om, ja. Uh, om dat te bekijken, zeg maar. Ja, ga ik even doen. Kom zo terug, ja. Oké. Okay, hey. Doei! Oké, okay, we gaan naar Visagie. Want dat was ook uh, mijn ding hè, ooit. Vroeger. Kijk, ik je, je in, Wat is hier? Ja. ja. ja. ja. ja, ja. Oké, okay, we gaan raden hoeveel make-up producten hierin zitten. Ja. Ja. Ja, dat ga ik doen. Alles oh, hebben we hier bij de hoop. Even kijken hoor. 1, 2, 3. Ik gok 62. Nee. 72. 72 stuks. Ik, ik ga niet trouwen, mag ik dan niet meedoen? Er staat hier trouwdata die ik in moet vullen, maar ik ben wel bijna jarig. Ik zet, ik zet mijn verjaardag erbij. Nou, ik ben benieuwd. En wat win ik dan als ik het heb gewonnen? Een cadeau uh, van 150 euro. Oh, zo! Ik oh. ben Steden op een trouwjurk, trouwaccessoires, maar ik doe ook make en ik heb ook een, een, een make-up merk. Geef... Je eigen make-up merk? Of? Nee, nee maar... Niet. Maar ik heb studio ja. Ja. En ik geef workshops. Ja. En, uh, als je zoiets hebt van joh... Uh, Multifunctioneel! Ik kom even elektra aanleggen of stukken. Dan doet het. Oh! ook. <lacht> nou, altijd handig voor iemand. die Zeker! Iemand die... Ja, zeker. Ja, ik, zeker. Ja. Ik, ik ben het niet met het filmen. Is het erg als toch op een vlog komt? Zeker! Zeker, jij Ja, ja. Is goed? Uh, als ik uh, zo geen dubbele kin heb. Ja, die kan ik met video niet weghalen, natuurlijk. Ja, heel jammer. Maar hoe leuk is dat dat je hier een hele dag in het tuinje mag staan? Ja, dat is leuk. Dan ben je, je, je al getrouwd, groot nog een keer. Vinden jullie het erg om in mijn vlog te komen? hoor. Ja, <laughs> zijn jullie zelf al getrouwd? Ja, wel. Ja, wel. ja. ja. ja leuk toch? Mag je zelf een eerlijk uitzoeken om nou, doen? Dat, uh... Nou, er wordt wel een suggestie gedaan. Sorry, ik had dit voor je uitgekozen. Ja. En als je dan nee zegt, mag ik ook op alles ochtendskasten. Ja. Dus eigenlijk nee. Leuk, hè? Ja, ja. ja Dat is toch ieders meisjesdroom, dit? Ja, toch. de hele middag. mag je gewoon De hele dag een beetje. Ja, een bedoel, en, uh, ja, ja, ik Ik trouw niet meer, maar, ja. maar ja, kan alleen daarom zou je doet ook weer passen voor de lol. Dus dan kan je met, de ja, met een groep vriendinnen komen en dan mag Zijn je foto's je maken gek doen, drankje bij, alles. Ja. Zo dan zo kan, je ook een... Een... kan je ook weer met een cadeau hè? Ja. Nog een keer even. Dat bij jullie, hè? Ja. ja. Ah. Van dat is ook een leuk idee. Ja, zeker. Dus als je niet meer gaat trouwen of je bent al ja, getrouwd. Gewoon een keer jurk een keer zou jurk aan. Lekker van smaken van Facebook. Helemaal prima. Lekker prima. Ja, leuk. Uh, leuk. Nou, heel leuk. Zie je? Ik hoop ja. dat jullie hoge hakken hier onderaan hebben. Nee hoor. Dus Want dat zijn we vandaag. Goed gedaan. <laughs> Succes. Feelings, I was in We We drank too much. I held your hair back. You would throw it back. Did you smile over your shoulder, or a did a stomp on I put it closer to my chest And you like me to stay on it, I said I already told it I think maybe I should get some rest Het is super fijn dat jullie vandaag de tijd nemen om samen de liefde te vieren en je te laten inspireren door alle leveranciers die hier vandaag aanwezig zijn om een onvergetelijke dag te maken. En onder begeleiding van de muziek van Luister wisselt het, het bruidspaar zometeen de ringen die handgemaakt zijn naar de wensen van Svenja en Tom bij van Atelier et Nobel. Alles op de video We gaan door... alles op de video zetten. U bent eigenaar van al deze auto's? Dat is die meneer? Ja. Trots, nee. eigen... trots eigenaar van deze Dat is de mooiste denk ik hè? Weet ik niet. Vind je die niet mooi dan? Ja, allemaal even mooi. Nee, ja. nee, ik vind die het mooiste. Ja, bijzonder misschien hè, anders. Want, want welke van deze auto's wordt nou het meest gebruikt dan? Dat maakt niet uit. Nee? nee ja. de, oh. mini, de Mini wat minder, maar dat maakt niet uit. Dus even ja. Dus een erbij, dat Ook werkt Ook wel heel goed. leuk. Maar hij is wel, ja. Anders he. is anders. Chris heeft hij wel gereden, dus wat dat betreft uh, uh, rijdt hij natuurlijk wel. Hij Alleen, doet zijn ding nog. Dus, ja hoor, ik de vrouw de andere, die bus die ik moet eerst kennen. Dus, dus, dus van alles wat. Leuk. Allemaal op de eigen manier zijn ze uniek. Ja, zeker. Zeker. Ik maak hier een video over voor uh, mijn vlog. Ik vind het vast niet om in de vlog te komen. Neem lekker op wat je wil opnemen. Okay, ja toch. <laughs> ja, leuk. Hoe heb je deze naar binnen uh, hier door de, Ja, een beetje uh, manoeuvreren door de deuren. Door die grijze deuren? Ja hoor, pas oh. net. Ja, we weten ongeveer hoe groot de <laughs> auto's zijn, dus dat is ja. heel druk. We, we rijden vaker mee. Is, uh, ja, ja. Ja. Maar uh, als je zo'n auto uh, huurt, zeg maar, mm -hmm. voor je trouw, ja. mag je daar dan zelf mee rijden of mag je daar dan de chauffeur Deze auto, met chauffeur. Uh, en in op zelf een stukje wil rijden, kan dat Mag natuurlijk. Ik, ja. Aankomst bij de gasten, samen met zijn vrouw, helemaal ze in de auto heeft, te staat in de auto. Dat kan wel. De Mini, de Brustang, uh, kan wel zonder chauffeur. Maar ja, we zijn ook heel veel bruidsmaatjes die het heerlijk vinden om, om een nog te laten rijden. wanneer laat je rijden, dat is natuurlijk ja, wel een van de leukste momenten. Inderdaad, maar ik vind die wel echt geweldig. Ja. Je hebt wel... Uh... Ja, tot ik heb totaal auto's in de ja, een aantal Excaliburs, een aantal Ford Mustang, minietje, Volkswagen busje dat voor de deur staat buiten. Oh, oh daar staat hier binnen, om, daar staat daar binnen is... ook nog eentje? staat binnen ook nog ja. eentje. Nee, die is niet voor mij. Dat is ook nog inderdaad. Echt antieke auto's uit 1935 en 1930. Oh, geweldig. Ja, dat is een heel ander. Die gaat ja. natuurlijk ook altijd met chauffeur. Ja, ga je lekker ik. zitten, lekker genieten, lekker uh, gereden worden. Ja, dat snap ik. Lekker het ontspannend deel van de dag. Aan het einde van de leuk, dag he? zie ik nog wel eens als het wat langer is, dat het bedrijf toch wat moeier wordt. Dan zie je de luiken zie je dichtvallen. Ja. <laughs> Heerlijk. Ja, leuk. Ja. En als het dan zo ontspannen is, dan zo moeten we bij ja. En even veel bussen bieden. op natuurlijk ook daar. Ja. Die gaan ook altijd wel in trekken. Daar kunnen meer mensen in. in. Ja, 76. Ja. Ja. Leuk. Wie ook? Die vuren ook. Oh, dat is helemaal. Schoolbussen, Engelse dubbeldekkers. Ja, van alles wat. Leuk, superleuk. Nou, doei! Ik ga nog wat door! Leuk! Superleuk!